Vertel even wie je bent. Ik ben Rosie Elbrecht. Ik ben uh, cliënt kwartiermaker bij de RIBW en ik uh, ben bruggenbouwer. Wat is het verhaal wat jij wil vertellen? Uh, ja, ik ben heel actief uh, als cliënt kwartiermaker. En, uh, dat betekent dat ik uh, probeer uh, drempels te verlagen voor uh, medecliënten die uh, uh, cliënt zijn bij de RIBW. Uh, ...omdat ik vanuit mijn eigen ervaring weet dat uh, het samen uh, meedoen in de samenleving uh, best wel lastig kan zijn. Uh, en wat heeft, wat heeft gemaakt dat je dat wilde gaan doen? Dat je vanuit je eigen ervaring anderen wilde gaan helpen? Ik heb gemerkt dat het uh, heel zinvol is om in de samenleving uh, mee te doen en uh, dat het je in je eigen kracht zet. En uh, dat je naast dat je zelf beperkingen hebt... Uh, ...dat je wel een zinvol leven kunt hebben. En ik heb gemerkt dat uh, ik heel graag mijn eigen ervaringen wilde inzetten... ...om uh, zinvol bezig te zijn en andere mensen ook verder te helpen. En uh, juist die ervaringen van uh, hoe moeilijk het is om uh, uh, drempels over te gaan... ...en hobbels over te gaan, zeg maar, om die juist te helpen... ...om drempels te verlagen bij uh, medecliënten, zeg maar. En wat betekent jij dan voor die anderen? Uh, ik denk dat ik betekent dat ik een, uh, uh, ja, een bruggenhoofd ben, doordat ik zeg maar, uh, ook deelneem aan die kwartiertafels die net zijn genoemd. Uh, ik help de organisaties uh, uh, inzicht krijgen in waar cliënten tegenaan kunnen lopen. Uh, bijvoorbeeld een uh, receptioniste die uh, niet vriendelijk is, kan mensen met een beperking best wel afstoten. Daar geef ik... Uh, ja toch wat beeld van hoe lastig het is. Daarnaast probeer ik ook een uh, stigma uh, tegen te gaan door te zeggen van wij zijn ook wel normale mensen. Wij kunnen ook wat. Naast dat we een beperking hebben, hebben wij ook kwaliteiten en talenten en die kunnen wij ook inzetten. Ja, maak gebruik. En wij zijn niet eng, wij bijten niet van ons af, wij schoppen niet, maar wij kunnen ook wat. Ja, maar dus eigenlijk van maak gebruik van de mensen, maak ge gebruik van de ervaring van de mensen zelf. Ja, klopt. Ja. Wat zou je graag willen? Wat ik graag zou willen is dat er ruimte komt voor uh, uh, mensen met een beperking. Dat de stigma's die er zijn, uh, dat die weggenomen worden. Uh, dat de drempels verlaagd worden in de samenleving. En dat er ook ruimte komt dat... Uh, deze doelgroepen, uh, dat is niet alleen maar cliënten van de RIBW, maar ook van andere, andere mensen met een beperking. Dat die gewoon een plek kunnen vinden in de samenleving en dat ze mee kunnen doen. wel.